Ik ben Kauwe Boete, bij VAROS ben ik adviseur, trainer, cultuursensitief werken en effectief communiceren. Hierbij wil ik jullie verschillende communicatietips aanwijzen zodat jullie jullie werk beter kunnen uitvoeren. Tip 1. Wees on. Open, echt en nieuwsgierig. Tip 2. Tip 2. investeer in relatie. Want het opbouwen van relatie is zeer belangrijk in zo'n familiecultuur. Tip 3. Niet vergeten, de kwaliteit van elke interventie staat of valt bij interactie. 4. Miscommunicatie kan je alleen wegwerken door middel van communicatie. 5. Vragen, vragen en vragen. En terugvragen, teach back methode toepassen. Een voorbeeld. Ik wil kijken of ik het heb goed uitgelegd. Daarom wil ik van u weten wat, uh, wat hebben wij afgesproken. Of ik wil kijken of mijn boodschap overgekomen is zoals deze bedoeld. Daarom wil ik weten van, uh, van u, uh, wat hebben wij afgesproken. Dus je stelt jezelf kwetsbaar. Laatste tip. Heel veel mensen weten niet wat dementie inhoudt, wat dementie is. Leg in een zeer eenvoudige taal... Wat de mensen is. Want hoe meer mensen geïnformeerd raken, hoe meer vragen ze durven te stellen. Heel veel succes.